Ja, ik zie het niet als workaholic. Ik zie het als leven in Het is dus mijn leven. Ja, en dan voel ik me een bevoordig mens. Ik was als kind eigenlijk al geïnteresseerd in de politiek. Ik denk, jaar of 11, 12, ging mijn moeder naar het stembushokje. En dan mocht ik nog mee in het stembushokje om te kijken waar werd rood werd gekleurd. En ik vond die verkiezingsavonden fascinerend. En ik had toen al het gevoel, nog niet realiserende waar politieke partijen voor stonden, maar wel het gevoel van, god, daar in Den Haag wat een beetje beslist hoe wij in dit land en hoe ik hier in mijn omgeving uh, woon. toch wel uit een omgeving, een arbeiderswijkje in Heerenveen. Ik uh, ben er trots op, laat ik dat voorop stellen. Maar ja, ook wel wat onverschilligheid de passiviteit. Uh, mensen die in uitkeringen zitten. Of mensen die tegen jou zeggen van liek realiseer je een dubbeltje, wordt nooit een kwartje. En ik word er eigenlijk nog steeds boos over als mensen uh, te kort worden gedaan, te klein worden gehouden. Soms goed bedoeld, maar met een destreuse effect als het gaat om, uh, om het welzijn van mensen. Ik bedoel, ik ben een zoon van een gastarbeider uit de jaren zestig. Je krijgt een etiket mee. En voor mij was dat een soort trigger om te laten zien wat ik wel waard was. En om altijd voor mezelf nog steeds een lat hoger te leggen. En om te kijken of ik daar overheen kom. De VVD-kiezer heeft voor mij gekozen. En die vraagt iets van je. En die scope moet je wel houden. En voor jezelf, uh, ja, beide benen op de grond en je rug recht houden wat mij betreft. Dat vind ik wel heel uh, belangrijke elementen in goed volksvertegenwoordigerschap. Ik voel die verantwoordelijkheid heel erg en dat, dat heeft natuurlijk alles te maken met hoe ik ben opgegroeid... en wat wil ik daarin nam als op jonge leeftijd al voor een bepaalde verantwoordelijkheid. In het gezin bijvoorbeeld en dat gaat na. En ik kom dan terug, donderdag, dat is het meestal en dat zal je zo meteen wel zien, de spoorbrug. En dat is eigenlijk het begin van, van hè, hè? we zijn weer thuis, <laughs> ja, omdat, ik, omdat ik hier me thuis voel in deze omgeving en niet in het Haase. Ik kan daar, daar wel gewoon in opereren, absoluut, maar ja, nee, uiteindelijk uh, ben ik een plattelandsjongen zeg ik altijd, geest Ik maakte uh, mijn carrière zeg maar, binnen de immigratie- naturalisatiedienst, dat was mijn eerste uh, Job ook binnen de IND, na mijn rechtenstudie. Ik was denk ik, acht weken gemeenteraadslid ongeveer in de gemeente Ommen. Toen de telefoontje ging van, god Malik, zou je ook niet op willen gaan voor de Tweede Kamer? Uh, nou, dat was mijn droog, maar ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. En nu ben ik het. En ja, en ik voel me een bevoorrecht mens. Mensen zeggen altijd geks dan tegen mij van, je maakt het wel moeilijk voor jezelf. Ja. Omdat je op een bepaalde manier leeft of dat je erin zit. Ik zie het niet als workaholic. Ik zie het als leven-invulling. Dit is mijn leven.